Vanuit Spakenburg. Pampus op west, Hardwijkenbank op oost. Oost langs het Enkhuizen zand, de kreupel en brezand, geen land. Wacht, zegt de boer, het land stroomt over, het is boven. Oost en zuid, waar west, wel het water komt. Dijken van mannen, stenen van basalt, een net van wilgen, een wil van ijzer. De zee moet weg. De visser ook, we bouwen nieuw. We vissen niet, we gooien grond in het water, stenen zout. We dempen en we dichten op een zoete afsluiting.